We hebben een winkel gemaakt waar je geen plastic verpakking in nodig hebt. Um, dit is een uh, ja, kleine maquette van de winkel. Um, hier kan je met duute zakken en glazen flessen en daarmee kan je het eten kopen en uh, je kan het uit zo'n cilinder halen. Dit is de, het prototype van de machine zelf dat in de winkel staat, dat staat ook overal in een winkel. Naast dat je het ook gewoon uit kratjes kunt halen, je hebt hier gewoon het... Een bepaalde koopwaar dat je wilt, graag wilt kopen en dat kun je gewoon zonder dat jij hoeft, je hoeft te voldoen aan een bepaalde, uh, bepaalde maat en gram, kun jij gewoon lekker je zakken vullen, zoveel het maar nodig is. Dus niet precies zoveel gewoon. En bij de kassa wegen ze dat dan weer af en dan uh, kun jij dus zelf bepalen hoeveel jij meeneemt. Heel leuk. Echt superleuk. Ja, het is heel gezellig. Ik heb ook heel veel andere kinderen leren kennen. En we hebben ook met andere landen geskypt. En dat vond ik heel bijzonder. Om ook te zien dat in andere landen ze daar ook bezig mee waren. En ja, andere uitvindingen te zien. En ook weer andere mensen die weer andere smaken hebben dan jou. Andere ja, onderwerpen, andere thema's. Heel speciaal.